Dit is de Greens, een mix van groenten, fruit, probiotica, algen en vezels. Nou, als je dit iedere dag een glas drinkt, dan zorgt het ervoor dat je meer energie krijgt, betere werking van de darmen, beter immuunsysteem en je lichaam wordt gereinigd. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk, iedere dag één schep in water oplossen en lekker opdrinken.